In deze video importeren wij een agenda met behulp van een oldschool iCall bestand. Ga naar kalender.google.com en klik op het tandwieltje rechtsboven. Klik vervolgens op instellingen en daarna op het knopje importeren en exporteren links in de zijbalk. Selecteer bestand dat je wil importeren en daarna de agenda waarin je het bestand wilt importeren. Zodra je op de knop importeren drukt, gaat Google voor je aan de slag. Dit duurt even, afhankelijk van hoeveel afspraken je importeert. Zodra het klaar is, krijg je een bevestiging en klik je op OK. Je zult zien dat alle afspraken in je agenda staan.